Roosje, kom maar Roosje. Hey. Kijk eens Roosje. Hey. Roosje, kom eens. Kom eens. Je mag maar helemaal Roosje. Hé hey, Blackjack, kijk eens Blackjack. Oh, Black Jack. Come on, Joyce. Oh, Joyce. Hey, Black Jack. Hey, Roosje. Hey, Roosje. Oh, Black Jack.